maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. God zegt ons dat hoe meer we over zijn woord nadenken en het proclameren, des te meer zullen we de voordelen ervan in ons leven van elke dag zien en zelfs een diepere relatie met hem hebben. Hij belooft zelfs dat we voorspoediger en succesvoller zullen zijn. Ik kan hiervan getuigen, omdat ik door vele beproevingen en zelfs de meest verschrikkelijke tijden heen ben gegaan... ...en het woord van God gelovend en proclamerend over mijn leven heb uitgesproken. Er gebeurt iets krachtigs wanneer we zijn woord hardop uitspreken... Op die manier leren we om bewust goede gedachten te denken, in het bijzonder als we de bijbelteksten tot ons persoonlijke beleidenis van geloof maken. Het is geweldig om het woord te lezen en het in je hart te ontvangen, maar wanneer je het hardop uitspreekt, communiceer je actief met wat God zegt en maak je zijn kracht vrij in je leven. Ik moedig je aan om tijd te besteden aan het lezen en overdenken van Gods woord, je gedachten ermee in lijn te brengen. Maar ik verzoek je ook dringend om het woord te proclameren. Je kunt ervoor kiezen om je leven te veranderen door te zeggen wat God zegt. Lees zijn woord en spreek het vandaag uit over je omstandigheden. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil de volledige kracht van Uw Woord vrijmaken in mijn leven. Naast het lezen en overdenken van Uw Woord, kies ik er vandaag voor om het uit te spreken over mijn leven. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods Woord. Tot morgen.